Bij YouthCard Street duiken de spelers in de rol van de expediteur die zijn containers van de haven naar het achterland moet vervoeren. Hierin krijgen de spelers een persoonlijke ervaring met de mogelijkheden en uitdagingen die multimodaliteit en singlemodaliteit met zich meebrengen. De belangrijkste uitdaging daarbij is enerzijds strijden voor individuele winst en anderzijds het zoeken naar gezamenlijke baten. De spelers worden hierbij bewust van de essentie van samenwerking die nodig is om synchromodaliteit tot een succes te brengen. In het onderwijs wordt de game gebruikt voor lesprogramma's en voor onderzoek. In de publieke sector wordt het gebruikt voor brainstorm sessies omtrent beleid. En in de logistieke sector wordt het gebruikt voor teambuilding en innovatieve sessies over synchromodaliteit.